Hi, leuk dat je deze video kijkt. Ik wil je vandaag wat meer vertellen over sales, het geheim van sales en hoe ik meer dan 500 deals heb gekloost. Ik ben benieuwd waar jij aan denkt als je het woord sales hoort. Denk jij aan van die snelle sales managers met snelle auto's en snelle praatjes? Of denk je misschien aan het pushy gevoel Wanneer jij iets wil verkopen aan je klant, maar je ook het idee hebt van oh, ik wil me niet opdringen. Of doe je het gewoon helemaal niet? Kan ook. <laughs> Sommige ondernemers die verkopen gewoon niet. Laten andere mensen voor het voor hun opknappen. <laughs> het bestaat. Uh, ik wil je vertellen dat het anders kan. Dat sales helemaal niet gaat om het pushen of om het opdringen of om verkopen. Nee, sales draait om hele andere dingen. Zelfs draait het meer om zaken die je vindt passen bij vrouwelijke energie, die je vaak hoort als je het over vrouwelijke energie hebt. Nou, nou heb ik een hekel aan het woord vrouwelijke energie, want het lijkt net alsof het iets van de vrouw is, terwijl dat absoluut niet waar is. Vrouwelijke energie betekent gewoon dat je je energie haalt uit jezelf en dat je geen externe triggers nodig hebt om in jezelf bepaalde energie op te wekken. Dus je hebt geen omzet nodig, je hebt geen complimenten van anderen nodig. Je kunt het allemaal uit jezelf halen, uit je eigen bronnenergie. Nou, sales werkt precies zo. Sales werkt niet om het pushen, pushen, pushen. Maar sales werkt om het vertrouwen en een band opbouwen met je klant. Een relatie bewerkstelligen. En de verbinding zoeken en kijken waar jij op kunt inspringen wanneer je de behoefte ontdekt van je klant. Um, maar ik zie dat heel veel vrouwen zich nog tegenhouden in die sales. Ze willen het liever niet doen, ze vinden het spannend, uh, ze voelen zich er niet zeker mee. En ik wil je iets vertellen. Ik had dat gevoel ook toen ik net begon met sales, maar ik moest wel, want het was onderdeel van mijn baan en ik wilde de beste worden. Dus ik had het geaccepteerd en ik ging het gewoon doen. Ik volgde de instructies op zoals het eerder voor mij was gedaan en ik kreeg die sales voor elkaar. Maar ik had er nog niet echt plezier in. Ik kreeg er pas plezier in toen ik ontdekte dat ik sales ook op mijn manier mocht doen. als ik maar die resultaten binnenhaalde. En dat was zo fijn, want in één keer kon ik mijn charmes in de strijd gooien. Ik kon mijn skills, mijn talenten, de, de, de dingen die ik leuk vond, kon ik in mijn gesprekken gooien en daardoor ging het zoveel meer lopen. Ik kon gewoon mezelf zijn, terwijl ik verkocht. En dat is echt de beste ontdekking die ik ooit heb gedaan. En daarom wil ik jou als ondernemer wil ik jou ook helpen om sales te nemen voor jouw bedrijf. Want je kunt je wel richten op marketing en marketing is heel belangrijk. Daar help ik de meeste van mijn klanten bij. Maar sales is de veel directere route naar groei. En sales heb je nodig om te groeien. En het is ook belangrijk dat jij als vrouwelijke ondernemer leert om comfortabel te zijn. Bij je product of jezelf verkopen. Wat je dan ook doet. Of misschien zijn het je diensten. Het geeft niet. Dus ik wil je graag uitnodigen. Om mee te doen aan mijn 60 Days of Sales programma. Ik ga je 60 dagen lang coachen op sales. En het wordt zo leuk. We gaan jouw eigen sausje creëren. rondom verkopen. We gaan kijken van oké. Okay, hoe kun jij... Op een manier verkopen dat het voor jou natuurlijk leuk en licht voelt. Dat het druk ervan afgaat en dat jij gewoon zoiets hebt van... Oh, maar wauw, ik wist gewoon niet dat sales dit was. En nu heb ik er zoveel plezier in en gaat het me veel makkelijker af. Want ik weet zeker dat jij dit ook in je hebt. En dat jij ook zoveel deals als mij kunt sluiten. Dus ben je getriggerd? Denk je van, oké okay, Lotje, maar wat krijg ik dan precies? Oké, okay, nou, je krijgt drie één op één coaching sessies met mij... En je krijgt ook 60 dagen lang Voxer support. En dat betekent dat zodra jij vragen hebt, zodra je ergens mee rondloopt, zodra er iets gebeurt in je business en je weet niet wat je ermee aan moet, of uh, iemand reageert op je stories en je denkt, oké, okay, shit, maar misschien kan ik deze persoon wel helpen. Hoe doe ik dat dan? Dan kun je me gewoon uh, om hulp vragen via Voxer. En dat is zo fijn en zo direct. En ik merkte dat ik dit heel erg miste bij andere coaching trajecten die ik zelf heb gevolgd. En dat het zo'n verrijking is als je gewoon je coach fulltime om hulp kunt vragen. Dus dat is ook wat ik jou aanbied. En je komt in een community met like-minded vrouwen. Die net zoals jij gedreven zijn en ambitieus. Die elkaar willen empoweren. Want daar draait mijn traject ook om. Empowerment. Dus ik ga jou ook helemaal niet... Um, hoe zeg je dat? Ik ga ook helemaal niet bij jou... ...de pijnpunten daar extra op drukken of zo. Ik, ik geloof daar niet aan. Ik wil gewoon jou empoweren. Ik wil zorgen dat jij nog beter wordt in wat je doet. En dat je nog meer geld gaat verdienen met datgene waar je het allerbest in bent. Want ik denk dat je zo dat dat echt rijkdom is. En denk je nou van, oké, okay, ik wil meedoen. Dan moet je gewoon naar mijn website gaan. Schop naar de top.nl en je inschrijven voor 60 Days of Sales. We beginnen in week 5. Dus de laatste week van januari, wanneer februari ook begint... Dus uh, meld je snel aan en ik hoop dat ik je daar zie. Alright, dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot snel. Bye bye!